Daar is de wedstrijd begonnen. Het fluitsignaal van de scheidsrechter Niels Boel. El Ablak. Heel goed gezien daar. De ruimte lag bij Nicky van Hilton. Ali Akla. Ali Akla. Benjamin Oeh, Eerste kleine kansje voor DVS. Goede aanvalsopzet. Moet je niet echt tegen elkaar aan. Zo, die gaat maar net naast. Ging via de muur. Touche. Hoekschop. Tussen de linies uh, wordt er gevoetbald. Aliakla. Nassem el Blak. Balverlies. Kan hij hem steken op Wedric. Het gaat een kans aankomen voor Sportlust. En die scoort niet. Geen buitenspel. En uh, ja, daar was hij dan uh, weer bijna. Tariq Erfrike weg. Goede aanname Asati. Komt daar uh, Maarten van Dijk niet voorbij. Benjamin Romeon kan hij hier tussendoor switchen? Kan die sint Nikki van Hilten na zich zien. Dan gaat er een aanval komen of gaat hij het helemaal zelf doen. Die wordt daar neergelegd. Het is dus ook een minimale gele kaart. En de vrije trap die rest. Komt die vrije trap. Stef Nijland. In de muur. Laag in de muur. Sem de Wit weer om. Ali Akla. Benjamin de Roemillon. Mooi. Op snelheid. Maar uh, er is uh, verder geen personeel voor in. Dus denkt Benjamin. Ja, dan doe ik het zelf maar gewoon. Salah Siwa. Maarten van Dijk. Ali Akla. Laat hem gaan. Sem de Wit. Nou, Sem. Knal maar een keer. Jammer. Metertje boven de deklat. En daar komt hij. Ja hoor. Wie is het? Sammy Montero. Prachtige vrije trap. Mooie kopbal. 1-0 voor Sportlust. Heel mooi werk. Eren. Benjamin je Straks op het gebied in. Daar komt hij. Let op. Nee. Weer niet. Weer niet. Triest. Jammer. Ja. Gaat dat ook nog een keer in die zin uh, tegenzitten. Olijven met een klein tikje zegt gewoon mag door. Benjamin Remyon is de aanname goed. Lars van Wetering. Kruiseer kan schieten. En schiet. Goed schot hoor. Romero met uh, een goede redding ook. Maar uh, gevaar op de goal van Romero door DVS. Mooi doorgevoetbald uh, Lars Huber. Dat kan die. Zijn specialiteit. Geen hensbal. Grenzechter uh, vlacht er ook niet voor. Die had dat uh, dan uh, kunnen zien. DVS appelleerde even. Salasiva. In zijn eentje helemaal achterin. De rest allemaal naar voren. Wabank. Zo noem je dat. Nu, Tarek Everen. Geen penalty. Nou. Dat uh, vraag ik me af. Franco Olijven. Adriaan Kruisheer. Nu uh, Sportlust. Echt, uh, echt in de moeilijkheden. Adriaan Kruisheer. Zet die bal daarvoor. Nu, van verwijdering. Ja! Ja, ja, ja. Hartstikke idee. Eindelijk. Prachtig. Las van Wetering. Die knalt die bal er wel in. Dat vindt hij heerlijk. Volkomen verdiend eigenlijk op grond van de laatste kwartier. Ja, slotoffensief levert nu toch wel wat op. Dat is wel heel mooi. Ja. Na deze wedstrijd, DVS 33 uh, Sportlust. Uh, jouw visie op deze pot? Uh, ja, eerste elf... Uh... Ja, ik denk wel de minste in jezelf die uh, in de afgelopen twee jaar, denk ik, onder mij, uh, geen druk erop, aan de bal, uh, niet goed genoeg. Uh, ik zou ook in de rust lijken of de jongens uh, allemaal een marathon hebben gelopen donderdag. Alles op 70 uh, Nou ja, we hebben ook uh, gekozen om 15-2 te spelen, uh, met, met uh, drie centrale backs op back, uh, koppeltje op middenveld, drie middenvelders tegen onze drie middenvelders. Uh, maar we hadden, we hadden geen druk op. En, en dan kun je zeggen, van, hè, want dat, dat was in de rust, de discussie, van, ah, het is niet duidelijk. Volgens mij was het hartstikke duidelijk. Uh, alleen ja, als je alles met 70% doet, dan, uh, dan, uh, dan kan elke tegenstander zich eronder uit voetballen. Over, waar, te laat. Uh, dat kan in de organisatie zitten, maar volgens mij uh, was het allemaal duidelijk. Ja, en uh, Sportlust speelde eigenlijk ook uh, 5-3-2, tenminste in mijn ogen. En, uh, maar die, die deden dat wel goed. Die gaven wel wat meer druk en wat meer energie. Uh, stopten ze erin? Exact. Ja. <laughs> ja, kijk. Kijk, heel kort overwezen. Ja. Kijk, heel kort overwezen. En, uh, nou ja, dat. Ja. Um, nou, en dan, en dan uh, komt uh, de uh, tweede helft. En dan, uh, ja, dan breng je toch wat uh, verse uh, krachten in. En dat, dat veranderde het spelbeeld in eerste instantie niet heel erg, maar later toch wel. Ja, ik denk uh, dat de tweede helft wel druk op had. We hadden veel meer energie in de wedstrijd laag, legden, zeg maar, Waardoor we uiteindelijk uh, de boven kwamen drijven. En de bovenliggende partij werden... Ik moet zeggen, de, de laatste twee minuten zijn we 4-3 gaan spelen. Uh, ja, en dat is een beetje wat blijft beklijven. Zeg maar. we, we zijn 3 2 gaan spelen om het duidelijk te maken. En met name verdedigend. Uh, nou ja, of we daar goed, goed aan hebben gedaan is een tweede. Uh, bedoel, want volgens mij was het... Uh, uh, uiteindelijk toen het 4-3 werd, uh, ja, gingen sommige jongens weer in de krachtvoetbal. Uh, met name Ali, met name Benja, Benna. Uh, en, uh, ja, dat was de eerste helft. Uh, hebben we hebben ook aan de bal die jongens niet gezien. Uh. Uh, deze 5-3-2 opstelling uh, is dan uh, eenmalig? Of uh, gaan we volgende week weer uh, voluit of tegen Dovo? Nou ja, kijk, weet je, vorig jaar hebben we natuurlijk tegen een aantal tegenstanders hebben we ook zo gespeeld. Het begon volgens mij tegen Eindhoven. Uh, voor de beker. Uh, hebben we hebben tegen Vitesse gespeeld. Hebben we tegen gespeeld, hebben tegen Sparta Nijkerk een tweede delf gespeeld. We hebben uit bij VVG gespeeld. En toen hadden we er geen druk op. Die speelden ook allemaal 5-2, buiten Eindhoven. Uh, en toen kregen we een vat op de wedstrijd. En uh, vandaar dat we vandaag gekozen hebben om dat ook te doen. Alleen, uh, ja, nogmaals, als je alles op 70% doet. En dat zal niet expres gebeuren. He, maar uh, ja, dan, dan kun je het over formaties hebben. Maar dan, uh, dan kan elke tegen de andere kant zitten. eronder vanda voetballen. Nergens druk op de bal. Eh, terwijl je gewoon koppeltjes kunt maken. Ja. Dus er valt nog uh, veel te bespreken met uh, de spelers de komende week. Uh, de trainingsweek. Uh, ja, maandagavond heb je alleen nog maar. Hè, voor, uh, ja. Is dinsdagavond de uh, wedstrijd tegen Dover? Dinsdag ja, ja. Dus maandagavond. Ja, de wedstrijd terugkijken, analyseren. Kijken wat we goed hebben gedaan, wat we minder goed hebben gedaan. Net als uh, ja, eigenlijk wat wij elke week doen. Uh, uh, terugkijken, streep eronder en weer door naar, naar, naar, naar Dovo. Precies. Peter, blijf erin geloven hè? en ook met je team. Uh, ja, grappig dat je het tegen mij zegt. Blijf er ook voor zelf in geloven. Want ik, vorige week heb ik je verslag teruggelezen. Uh, ik heb de wedstrijd teruggekeken. Uh, blijf... Was het niet heel erg vrolijk? Nee, nee, nee. nee. bijzonder voor DVS-TV heb ik al eerder over gehad. Uh, ja, er was geen plan en uh, winnaars hebben een plan uh, verliezers hebben een uh, excuus. Ik heb nog nooit excuses gehad in de afgelopen twee jaar. Ik heb nooit gekeken naar scheidszicht of tegenstanders of wat dan ook. Uh, ja, jammer. Jammer, echt jammer. Dus uh, blijft vooral vanzelf in geloven, Piet. Oké, okay, hartstikke goed. Succes ermee. Beste man.